mensen leuk dat je kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta5 lspd vooral en vandaag op pad met wim uh, met de teamverkeer uh, zijn we vandaag en we zijn geloof ik teamverkeer Den Haag maar dat weet ik niet zeker als we even kijken op onze teamverkeer ja dit is of dan wel Den Haag of Rotterdam in ieder geval op de badge die we hebben ik vond deze wel vet uh, dat er team verkeer opstaat en dan een badge. Dus die pakken we vandaag en pakken natuurlijk de Audi daarbij. Het is een regenachtige dag, dat is niet mooi. We gaan lekker de auto in, we gaan ons voertuig controleren en dan gaan we de straat op kijken wat de dienst ons vandaag gaat brengen. Ik zeg tot zo. We hebben geen bijzonderheden voor vandaag opstaan, dus we gaan gewoon lekker patrouilleren. We gaan meteen de snelweg op, ja ik moet ze negeren, maar ik zie de witte bolletjes keihard voorbij vliegen. Dus ik weet dat er twee zitten te straat racen. Maar ik nogmaals, ik moet ze negeren, ik moet natuurlijk wel schakelen, dat is wel zo handig. Uh, ja, Wat heb ik nog aangepast? Uh, dat uh, de knipperende remlichten niet meer er zijn. Eerst knipperden de remlichten altijd van links naar rechts. Dus op het moment dat blauw aanging, gingen de remlichten ook knipperen. Dat is niet meer. Um, ja en voor de rest wat hebben we nog aangepast? Ik heb niks meer aangepast, maar ik heb wel alles gefixt, want non is in Mijn hele game stopte ermee. Eerst deed het EEP menu het niet meer. Heeft hij een helm op? Ja, hij heeft een helm op. Vervolgens toen het EEP menu het niet meer deed. Um, toen ja, dacht ik ik ga morgen wel verder. De dag daarna start. Nee, hij deed het, weet je, mijn GTA deed het perfect. De dag daarna, ik alles opstarten uh, Alleen E.P. menu deed het dus niet. De dag daarna deed niks het meer. GTA deed het perfect. Maar, LSPDFAL laadde niet in. EJP laden niet in. Um, en vervolgens als ik ze probeerde in te laden gaf die een of andere error aan tot die ze op dit moment niet kon inladen. Wat rij je pot non langzaam. We rijden hier pot non je 40, he. Pannenkoek. Oh, dat is verkeerde. Volgende gek. Um, ja, de dag erna. LSPDFR startte niet meer. EUP starten niet. Um, wat starten? Nog niet. Sticky wheels. Gewoon elke plugin die ik had, die deed het niet meer. Vervolgens dacht ik van, nou, dan starten mijn is opnieuw op. Dat moet het vast wel doen. Drie graden, wat daarna gebeurde. Heel reeds plug hoek starten niet meer op. Nou, toen dacht ik, ik heb hier geen zin meer in. Dus toen ben ik ermee gekapt. En toen heb ik nu alles opnieuw geïnstalleerd. Of ja, eigenlijk gewoon race plug hoek opnieuw geïnstalleerd. En we doet hier allemaal weer. Helemaal top man. We gaan er gewoon vanuit dat hij het blijft doen. Hopen we. We hebben dus nu een voertuig staande. Of ja, bijna staande. Die zijn we even aan het laten volgen. Want die, uh, ja, die reed een beetje heel erg langzaam op de snelweg langzaam rijden daar kun je geen bekeuring voor schrijven of ja nee oh sorry jullie zitten niet allemaal niet jawel te schreeuwen uh, ik geloof dat je niet echt voor het um, artikel langzaam rijden zeg maar kunt geven maar je kunt natuurlijk wel voor gevaarlijk rijgedrag want als je 40 gaat rijden waar de rest 120 rijdt of 130 of 100 gevaarlijk natuurlijk dus daar krijgt deze beste mevrouw wel een bekeuring voor uh, misschien heeft ze een verklaring, misschien heeft ze ook wel gezopen. Dus ik zie jullie zo als we netjes bij het tankstation stilstaan. Mevrouw staande. Goeiedag. Hallo. Hey. Ik ben Wim. Heeft u voor mij een identiteitsbewijs? Toevallig is gedronken mevrouw of drugs gebruikt. Ik ben niet verplicht om dat te antwoorden. Oké. Okay. Goed vrouw ik ga je wel even laten blazen, de reden van de staanhouding is namelijk het extreem langzaam rijden op de snelweg, ik weet niet of je de weg niet kon vinden ik weet niet of er iets anders aan de hand was, maar dit kan natuurlijk echt niet zo even niks gedronken, dat is helemaal mooi je mag nog even een speekseltest afnemen en dan gaan we kijken of er iets uh, van drugs uh, in uw speeksel is aangetroffen dat is ook niet het geval u gaat van mij wel een bekeuring krijgen en ik uh, ga u uh, aanmelden bij het uh, CBR voor een uh, keuring of u nog wel mag rijden uh, op deze manier, want dit is echt gewoon gevaarlijk. En ik zet hem op dangerous driving. Daar ben ik al voorbij geloof ik. Oh, nee. yep. Dangerous cycling, nee. Een ja, nou is verschil. Careless driving of reckless driving. Nou, dan doen we maar reckless driving, hè dus uh, ik vorder niet het rijbewijs in maar je moet zich wel gaan melden bij iemand uh, van het cbr uh, om even te controleren van kan dit nog wel zo zo nee als je dat doet dan raak ik oh my god mevrouw dit slaat natuurlijk nergens op moet je nou de rijbewijs oh nee stoppen jij moet je nou de rijbewijs invoeren of niet weet je wat laat maar zitten ja de gek uh, volgen, hoe moet die ook so. we moeten hier goed uit. We hebben Santos international airport. Ja, ja, dat is niet in ons gebied. Nee, is niet ons gebied. Komaal, on, mag ik het oplossen? Reporting, 480. Rijt alsjeblieft, Prio 1. Hopelijk uh, voertuigongeval. Ik weet niet of ik het nog heb, oh, de pionnen. Ja, zeker heb ik ze nog. Waar ja, spant hij nou? En eerst even zorgen voor een veilige wegafzetting. Ik vind die helemaal hartstikke mooi. En dan gaan we kijken bij ons slachtoffer. Oh, die leeft niet meer. Meneer, goeiedag Kunnen u mij horen? Ik ben Wim van de ambulance. Uh, ambulance, hoor mij nou. Ja, we kunnen bij het stoppen. Nee, um, ik ga de ambulance laten komen. En dat gaan we het doen in de midden van... De code. Drie in, OC, vanuit uh, Wim, een korte zit. Wij hebben hier één slachtoffer in zijn voerweg. Nee, we laten hem wee. zitten. We weten niet of hij knel zit. En of nek of rugletsel heeft. Wij gaan er verder niet aankomen. We voelen of die hartslag geven. Ja dat heeft die Ambulant. Nee dat heeft trouwens niet, want. Oh ambu. Hé hey, mooie ambu man. zijn we nog mee bezig. Daar zijn we nog mee bezig. Kalm man. kalm man. Mooi ding. Lekker werk, wandelpikmans. Um, ja. Oh, en jullie willen we wel goede uniformen aan. Jullie snappen de necht niet meer het leven, hè. Hé, nee, joh. Nee, dat is echt een goede manier om je slachtoffer uit een auto te halen na een ongeval. Nou, even kijken wat voor voertuig we hiermee te maken hebben. Een Monroe. Ik ga ja, het volgende kenteken voor je aantrekken. 4, 6, echo, echo, 0, 5, geregistreerd. Hij leeft hier, oké. Beste meneer Pikmans, meneer, uh, controle h werkt dat ook nog? Jazeker. Uh, als je niet met de ambu mee hoeft, dan ga ik jou een taxi laten komen. Hoi oh, met Wim, taxi graag alsjeblieft, dankjewel. Goed je thuis Maar ik wil wel even wat gegevens van jou hebben. Boom is ho, dus boom is blazen. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blaz. oma, jo, oeh, zo so close. Maar het mag geloof ik gewoon. Ja dus, meneer we gaan met de AMU, met de. Oh, nu, oh, nou weer. Uh, met de taxi mee en wij gaan de weg vrijgeven en ik uh, zeg uh, status uh, 1 of zo. So. Vrij in ieder geval. Wij uh, gaan hem uh, nog op het uh, uh, bureau laten komen. Oh hij wordt aangereden. <laughs> is dit zijn dood geworden? Ja, hij oh nee, staat nu op. Wij gaan hem nog op het bureau langs laten komen. Om daar een uh, verklaring af te leggen. Maar uh, voor nu uh, laten we dat even. En dan kunnen wij wel door. Uh, als het goed is, zou ik gewoon uit het gebied kunnen rijden. En gaat die traffic uh, gebeuren ook... Uh, weg yes toppie man en zou die ook nog automatisch op status vrij gaan? Nee, dan doen wij dat even. Uh, ja, nou, top afgehandeld toch? Niks meer aan doen. Die heeft verlichting onder zijn auto en dat mag niet. En daar had ik het later met jullie over en jullie zeiden het mag wel, maar het mag niet aanstaan. Ja, nou, oké, okay, dit staat aan, dus dit mag niet. Eens keer de knop. Maar waar valt dat onder? Zo kan je voertuig niet... Oh, wat gaan we doen? Zo kan je voertuig geloof ik niet... Uh, gere... Of in ieder geval door de ik ga het voor in. Acht, een, bravo. Ah, Hij is nog niet verzekerd. Dat is zelfs helemaal mooi. Acht. Voor ons dan. En weer een boefje te pakken. Goedendag. Ik weet niet of ik nou met de bestuurder praat. Hallo, Hi. bestuurder, ik wil graag een de rijbewijs. Cemento ja, Ik kom even aan deze kant samen want dan doe ik te snel petcheck, dat is handig dan dat ik hier moet gaan typen. En dan ga ik weer terug staan voor mijn eigen veiligheid. Oké. Okay. Oké, okay, uh, nou waarom is het voertuig niet verzekerd? Uh, ze zegt van nou ik heb een uh, verzekering voor andere voertuigen om daarmee te rijden. Dus uh, dan zal het voor deze toch ook wel goed zijn. Nee dat is het niet uh, mevrouw. Uh, ik krijg dus van mijn bekeuring voor uh, no insurance en dan wordt het voertuig in beslag genomen dus ik moet ook bij lekker uitstappen lekker uh, lekker door de regen lopen oké oh, 12.01 graag een uh, takkel waggel het beste naar nee. groetjes thuis oi, oi. voor deze beste auto voertuig ding iets doet doet Yes, stop je man I'm here to put Prio 1. Oh, heren, kappen, niet doen. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Hé, hey. stoppen nu. Denk ik heb geen wapenstok meer. Wat is dit voor een pannenkoekraai, hey. joh? Ja, Hé, hey. jij, oi. Hé, hey. kappen met vechte handen waar ik ze kan zien. Duidelijk, vooral jij, joh. Wat is hier gebeurd? Zijn jullie beiden oké? Okay? mijn rug doet een beetje pijn maar ik denk dat ik wel oké okay ben nadat oh, heb oh. wie, wow, wow wow hey bitch niet vechten jouw vriend oh heb ik niet eens een taser ik heb helemaal allemaal wapens niet meer uh, uh, waar is die taser stun gun waarom doet die niks maar op deze manier even stun gaan zoeken. Nee, kruis, wat is het? Nou. Zo, dik Dick is inmiddels deze en aangehouden. En uh, wij gaan door en wij zien hij ja, eigenlijk wel een raar voertuig rijden. Um, enfin, geen raar, het is geen raar voertuig, maar hij doet raar. Dus gaan we even stopteken geven, dat is verkeerde knop. staan Kan ik hier staan? Ja, kan ik staan. Ik zet even blauw aan. Je wil even verkeer uh, duidelijk gemaakt dat, het, uh, dat we hier staan. Goeiedag meneer. Hi. Mijn naam is Wim. Wat ging waar we gaan doen? Pet check. Kip, we gaan we zien. Oké. Okay. Uh, je was een beetje aan het slingeren, heeft die ze dronken toevallig of heeft hij drugs gebruikt. Hij zegt op beide van op de ene zegt ik hoef er geen antwoord op te geven, en op de andere zegt hier moet ik uh, ben ik aangehouden zo? Nee, maar je gaat wel even blazen voor mij. tot ik stop zeg. Dus bla bla bla, bla oma. Oké, okay, en dan even een speekseltestje afnemen en dan weten we het zeker. En dan als dat niet zo is, dan moeten ze weg vervolgens was hij gewoon met andere dingen bezig. En was het wel zo dan hebben we hem uh, te pakken op positief rijden op uh, cannabis um, en cocaïne dus jij ja, mag uitstappen en jij bent aangehouden voor rijden van de vloed je niet helemaal verplicht en bereid een advocaat en we gaan jou aanhouden wat ben ik aan het doen ik zie niks graag een transportje deze kan op oh, en ik ga nog even fouilleren één collega vraagt om een assistentie <laughs> voor de veiligheid van mijn collega en mijzelf natuurlijk en van hemzelf want als hij uh, een collega aanvalt, dan uh, weet ik niet wat de collega gaat doen. Hij kan hem zomaar neerschieten, of neerslaan, of pepperen, of taseren Hij heeft in ieder geval uh, met bij zich, dat is drugs, dus dat is niet zo mooi. Voertuig laten we maar even afslepen, mag hij lekker zelf gaan betalen. Uh, maar die kan hier niet nog blijven staan. Dat is gewoon backspace ingedrukt houden. Nou, weet je wat? Ik ga in zijn achteruit. Ik haal ingedrukt Yo. En poef. Zo. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik ga uh, deze video editen, renderen, uploaden heel snel. Want ik ga het weekendje weg. Een weekendje weg. En uh, binnenkort ga ik nog een weekend weg. En nog een weekend weg. En nog een weekend weg. En je raadt er dan nog een weekend weg. Nee, ik heb gewoon heel weinig tijd de komende tijd. Dus uh, dan moet ik even... En ik ga zo meteen nog de trein pakken. en dan kan ik uh, lekker drie uur in de trein of zo gaan zitten. Dus dat betekent dat ik nu ga afsluiten en ik ga deze video nogmaals heel snel editen en renderen en dan kan die in ieder geval wel in het weekend dat ik dus niet thuis ben online komen. En dan hebben jullie toch nog wel om naar te kijken. Ik ga zelfs nog proberen om zo meteen nog een video te maken en die misschien voor over een paar dagen online te zetten. En als ik dan terug ben, dan kan ik in ieder geval uh, weer even uh, heb ik weer wat speling om video's op te nemen. Ik uh, kan niks beloven, maar ik ga mijn best doen. Tot dan. Tot.